DigiOffice kan dragen voor de juiste huisstijl, ofwel corporate identity, van alle door u opgestelde documenten. Dit kunnen bijvoorbeeld brieven, offertes en verslagen zijn. Maar ook uw uitgaande e-mailberichten kunnen automatisch worden voorzien van de correcte huisstijl en ondertekening. DigiOffice zorgt er uiteraard ook voor dat al deze documenten op de juiste wijze worden beveiligd en automatisch een fysieke locatie krijgen, zoals lokale servers, SharePoint of SharePoint Online. Laten we als voorbeeld een e-mailbericht nemen. We stellen een e-mailbericht op, in dit geval standaard e-mail. Deze keuzes zijn afhankelijk van uw specifieke wensen in de huisstijl. We vullen de gegevens in zoals geadresseerde. Onderwerp. En zien dat het project automatisch al gevuld is voor ons. We typen de gewenste inhoud in het e-mailbericht. En we sturen deze. Nu kunnen we zien dat Digioffice dit e-mailbericht automatisch heeft geregistreerd. En deze tevens zichtbaar is in Teams. Maar dit e-mailbericht kunnen we in Digioffice ook terugvinden onder de geadresseerde, de verzender, etc. Nu gaan we een rapport in de huisstijl opstellen. We volgen dezelfde stappen zoals bij het e-mailbericht. Vullen het dialoogvenster in. En zien dat het project al voor ons is ingevuld. We komen in Word en zien dat de complete huisstijl voor het rapport voor ons is opgesteld. Zaken zoals inhoudsopgave, paginanummering en hoofdstukindeling worden door DigiOffice automatisch geregeld. We sluiten het rapport af en wederom kiest DigiOffice zelf de juiste beveiliging- en opslaglocatie. Ten slotte zien we het rapport in Teams weer terug bij het project.